5. Wanneer de gauw zee glimmend kraakt in de koude tijden Het paard van Marken onder gruiend ijs moet leiden Wanneer de barre tocht weer is uitgezet en men haalt weer blij zijn het vet, wanneer de snotten bellen opeens ijsbegels zijn en versteende voeten bij de kachel zijn, dan bevriest mijn land, mijn waterland. Wanneer de zon weer schijnt over leek en katwouden, op koeien, schapen, paarden en de kapel van Zuiderwouden, de veldbloemen weer. En de wijde vogels fluiten Als de brug dan weer bediend wordt Gaan de mensen weer naar buiten Wanneer men zich dan neervlijt op een reepje gauw zeestrand Of men gaat weer roeien in het varkensland Dat straalt mijn land, mijn waterland Wanneer de toerist weer komt voor klederdracht op marken. Wanneer de toerist weer komt om katwouze kaas te smaken. Wanneer de toerist weer komt voor broekerhouten huizen. Wanneer de toerist weer komt en wacht voor onze sluizen. Wanneer in Hilpendam het park weer goed klinkt. Wanneer men op de fiets de Markerdijk bedwingt. Dan bruist mijn land, mijn waterland Wanneer de rust weer keert, alles bij het oude De bomen alweer kaal en wij alweer verkouden Wanneer in Monnekendam de besluiten zijn gevallen En men zich vreselijk druk maakt, zo zorgt met z'n allen Wanneer men zich roert vanuit damp of Watergang Wanneer men in de zedde spreekt van het algemeen belang dan klaagt mijn land, mijn waterland <tied>